De opdracht is simpel, maak een mailadres aan via cPanel en verbind dat met je computer. In deze handleiding beginnen we bij cPanel en maken we eerst een e-mailadres aan. Ik ga er in de handleiding vanuit dat je een hostingpakket hebt dat over cPanel beschikt. Scroll naar beneden en scroll naar e-mailaccounts. Klik vervolgens op aanmaken hier rechts en vul bij gebruikersnaam de naam in van je mailadres. Bijvoorbeeld info-ad, of administratie-ad, of je eigen naam-ad. En voer vervolgens een wachtwoord in. Ik denk dat dit veilig genoeg is. Hoeveel opslagruimte ik mag gebruiken varieert van je hostingpakket. Meestal zet ik dit zelf op onbeperkt. Mocht ik ruimte tekort hebben, dan neem ik contact op met mijn hostingbedrijf en zullen zij de ruimte van mijn hostingpakket aanpassen. Hiermee zorg je ervoor dat je in ieder geval geen overvolle postvak hebt die geen mails meer kan accepteren. Je kan namelijk altijd e-mails accepteren als je hem op onbeperkt zet. Um, ja, en dat was het eigenlijk. Zorg ervoor dat je dit wachtwoord goed kopieert. En dan is het tijd om het mailadres te testen. En om dat te doen ga ik de mailadres toevoegen aan Apple Mail. Wat ik daarvoor doe is ik ga naar de instellingen. Ik open het kopje internetaccounts, ik klik op het plusje hier linksonder en klik dan op voeg aan de account toe. Ik kies in dit geval voor het mailaccount en ik voel hier het mailadres in dat ik net heb aangemaakt. Gevolgd natuurlijk door het wachtwoord. Hij vraagt om wat extra informatie. Dit staat standaard al goed ingevuld. Type account, selecteer je IMAP. Bij server inkomende in mail vul je je domeinnaam in. En voor uitgaande mail ook. We gaan nu kijken of de mail goed werkt. Dat doe ik door mijn mailapplicatie te openen en mijzelf even een berichtje te sturen. Ik vul het onderwerp testen in en hier nog eens test. En zo te zien komt de mail goed binnen. Het is dus gelukt om een mail aan te maken in CPanel. En daarmee in te loggen op Apple Mail. Voor uitgebreide handleidingen over hoe je bijvoorbeeld koppelt met Outlook, zie je hiervoor onze andere video's.